Vandaag deze hele leuke vennuitrui haken. Hij haakt heel makkelijk weg en uh, we gaan snel beginnen. Ik heb de foto's al op het filmpje hier gezet. En ik zou zeggen, heel veel ja, kijkplezier en ik hoop dat je hem haakt. En zet dan de hashtag bij: iedereen kan haken en hashtag uh, Ik zou zeggen, veel kijkplezier en uh, ik zie je zo weer terug en dan zeg ik alles, uh, ja, hoeveel dat je nodig hebt, hoeveel wol en uh, ja, hoe mooi dat hij wordt dat uh, ja, ligt eraan uh, hoe ver dat jij die trui haakt maar ik zou zeggen haak lekker mee en dan gaan we beginnen duimpjes omhoog abonneren altijd leuk en tot zo Je hebt nodig de bol van de Vibra. Hij kostte op dit moment 1,99 euro 99 en hier zit 100 gram op. Um, het is 100% acryl um, en de lengte er zit ongeveer 236 meter op per 100 gram. Uh, je kan het wassen op 30 graden en ik zal kijken het kleur 85802, even kijken of het hier beter op kan zien ja ik krijg het heel moeilijk gefilmd 85802 het is echt een hele leuke wol van de Vibra voor dit bedrag en um, ja, het, het is gewoon lekker zacht en soepel het haakt ook heerlijk weg uh, ik heb natuurlijk haaknaald nummer 4 gebruikt voor de trui ik zal onder deze video zetten hoeveel bollen ik nu nodig heb gehad want zie je uh, ja ik vond de kleuren zo mooi en je hebt ze ook een andere kleuren uh, zelf vind ik deze kleur het mooiste door komt die hele mooie fuchsia, maar hij is ook, uh, hij heeft roestbruin, hij heeft blauw um, daarna gaat hij door naar bruin en weer dit roestbruin, groen zit erin uh, ik rol wel iedere bol eventjes om, zodat ik zeker weet van uh, dat hij, uh, ja, dat hij geen knoopjes heeft of rare dingen in zitten. En als je inderdaad losvalt zo, dan kan je beter eventjes eerst zorgen dat je een bolletje krijgt. Dus daar ga ik nu mee beginnen: met dit bolletje maken van deze lekkere, soepele Fenna Wol van de Vibra. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! Uh, eventjes uh, een goede tip, als je dus niet wil dat je ketting gedraaid zit, dan begin je eigenlijk eventjes met je haaknaald weer in de eerste steek te zetten en dan hou je je ketting recht en dan pak je je lus weer op in je lus steken en dan ga je verder met tellen met de losse ketting zie je en dan krijg je in ieder geval geen gedraaide ketting dus dat is wel handig want als je zoveel steken moet tellen dan um, ja en je, je zet die ketting straks aan elkaar dus als je klaar bent dan haal je die ketting zo door dus en dan is het vaak dat hij gedraaid zit maar als je zo verder gaat met je losse ketting dus de gewenste aantal steken dan zit hij niet gedraaid want je hebt hem al zeg maar helemaal goed gezet zodat hij niet gedraaid zit en als je dan klaar bent met je gewenste aantal losse dan trek je je haaknaald door die die lus door die eerste steek en dan heb je geen gedraaide ketting meer. En dan begin je met twee lossen. En als je je ketting gesloten hebt en twee lossen, dan ga je op elke steek een half stokje zetten. Dus je steekt in. Je haalt om en je haalt door drie lussen. Je steekt in je haalt door en je haalt door 3 lussen je steekt in, je haalt door en je haalt door 3 lussen zo maak je de hele toer af, dus de eerste toer is alleen maar twee losse en halve stokjes in elke steek en dan zie ik je op het einde, daar zie ik je weer terug, tot zo! en op het einde van de toer, kijk ik heb natuurlijk nu een kleine ronde gemaakt om sneller rond te zijn als je allemaal halve stokjes hebt gemaakt dan ga je tussen die eerste drie, twee lossen in en het eerste halve stokje dus daar sluit je de toer ik ga gewoon hier in ik haal mijn draad op en ik haal hem door de lus, iedere toer beginnen we weer met twee lossen maar nu gaan we de boordsteek maken en de boordsteek gaan we eerst eerste toer gaan we stokjes maken en dan begin ik hier in deze eerste steek hier gaan we stokjes maken dus we gaan deze toer op die halve stokjes gaan we alleen maar stokjes haken dus op elke steek Een stokje en dan zie ik je dadelijk op het einde. Hier dan zie ik je weer terug. Tot zo, en dan zijn we nu bij de laatste steek aangekomen van de stokjes. En we sluiten weer de toer hier tussen die twee lossen en het eerste stokje in. Daar gaan we in, We halen de draad op en we halen door de lus. En dan heb je een toer. Stokjes gedaan. Dan beginnen we weer een toer met twee lossen en dan gaan we twee relief stokjes aan de voorkant maken en twee relief stokjes aan de achterkant en dan weer twee aan de voorkant, twee aan de achterkant. Dus je gaat in en je gaat om het stokje heen. Je slaat om, je haalt je draad door en je maakt je stokje af door 2. Door 2. Nog een keer omslaan en dan gaan we weer de voorkant erin steken. We gaan achter het stokje langs. Je slaat om en je maakt je stokje af. Dan gaan we twee achterliggende stokjes maken. Dus je gaat achter het stokje langs. Je duwt hem naar achteren. Je haalt je draad op. Omslaan door 2 omslaan door 2 en dan gaan we nog een keer doen dus je gaat achter het stokje langs je duwt je stokje naar achter je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 en dit herhaal je de hele toer 2 voor 2 achter, ik zal nog even 2 voor doen En nog even twee achter, achterlangs. Je duwt het stokje naar achter. En je maakt je stokje af. Omslaan. Je gaat achterlangs. Je duwt je stokje naar achter. Je haalt je draad weer op. Het is, het vergt even oefening, maar heb je deze steek door, dan krijg je een hele mooie boordsteek. En op het eind hier. Dan zie ik je weer terug. Tot zo, nu zijn we op het einde gekomen. Ik ben geëindigd met één achterste stokje, en dat ligt natuurlijk aan hoe jij hoe breed jouw middels is. Soms begin je met twee of eindig je met twee halve stokjes, maar nu ben ik geëindigd met een um, achterste relief stokje. Dat bedoel ik, en dan gaan we. Nu de toer sluiten tussen die twee lossen van de eerste in en het voorste relief stokje, zo sluit je de toer iedere keer. Je haalt je draad op, en je sluit met een halve vaste. je houdt je draadje zo iedere keer mooi naar beneden, ook als het je pand is. En nu ga je dus twee lossen de nieuwe toer beginnen. En nu gaan we ook alleen maar op de voorste relief stokjes twee voorste relief stokjes maken en op de achterste weer twee achterste, dus je gaat weer achter je stokje langs en je maakt twee voorste relief stokjes. sorry hoor ik doe het eigenlijk te snel Ben ik vergeten dat ik aan het filmen ben draad <laughs> omslaan twee achterste dus je gaat achterin je duwt je stokje naar achter en je houdt je draad vast en je trekt hem door dan ga je omslaan door twee omslaan door twee slaat om je gaat achter steek je in je duwt je stokje naar achter je houdt je draad bij je haaknaald, je trekt hem door door 2 door 2 en je sluit de toer zoals we net de toer weer gesloten hebben en dan haak je door tot 8 centimeter of zo als dat jij de boord wil hebben en dan zie ik je dadelijk weer terug tot straks ik heb lekker verder gehaakt, want um, hoe, de tour, hoe je de toer moet sluiten heb ik uh, al uitgelegd. Kijk, en dan heb je je boord af. En ja, hoe lang wil je je boord? Dit is toevallig de boord van de mouw, maar of dit nou de boord van de mouw of van de trui is, dat maakt niet uit. Deze is ongeveer 8,5 centimeter. Dus of het nou de boord van de mouw is of van de trui. Even de trui erbij pakken. Moment. Kijk, dit is de boord van de trui. Ja, 8,5. Dus de trui maak je 8,5. En, en kijk eens hoe leuk dat deze steek is. Hoe mooi. Maar we gaan nu het patroon uitleggen. Dus het zijn eigenlijk allemaal baaiertjes: rechts, links, rechts, links, rechts, links. En daartussen zitten vier stokjes, iedere keer, iedere keer zitten hier vier stokjes. En als ik het tekeningetje erbij pak, even deze weer wegleggen, oh, deze mag blijven. Momentje, nu zit ik hier eventjes met de wol in de weg. Ik zal het tekeningetje erbij pakken wat ik bedacht heb. Um, je begint iedere toer met twee lossen, dan een gewoon stokje op de steek, een gewoon stokje op de steek, een gewoon stokje op de steek. Je slaat twee steken over en je begint vijf stokjes te maken in één steek. Dan doe je twee lossen en je slaat ook weer twee lossen over. 2 steken bedoel ik 2 steken sla je over en dan ga je met 1 2 3 4 stokjes weer verder je staat, slaat weer 2 stokjes 2 steken over en je doet dan in de volgende weer 5 stokjes 2 lossen en je slaat 2 stok, steken over en dan doe je weer 1 2 3 4 stokjes en dit herhaal je iedere keer. Dit is echt toer 1, dus toer 1 is echt uh, niet moeilijk. En dan gaan we beginnen met het patroon van de venna trui. Tot zo, we beginnen dus na de boord aan het patroon van de venna trui, en we beginnen iedere toer met twee lossen. Um, de eerste toer ga ik eerst eventjes halve stokjes maken. Dat is makkelijker, zodat je mooiere aansluiting krijgt op je boordsteek. En een half stokje maak je zo: je slaat om, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan en je haalt door drie lussen. Dus deze toer is echt alleen maar even halve stokjes naar de boord, zodat je een mooiere dadelijk mooiere aansluiting krijgt op je patroon en op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn op het einde van de toer met de halve stokjes en je sluit weer de toer tussen die losse en het eerste halve stokje in met een halve vaste We beginnen weer het patroon met twee lossen. En wat ik net gezegd heb, hier. We beginnen nu dus met drie stokjes en we slaan er twee over. En we beginnen dan met vijf stokjes in een steek. Dus we gaan drie stokjes maken. En dan pak je ook echt die eerste steek. 1, 2, 3 stokjes dan slaan we 1, 2 steken deze slaan we over 1, 2 steken slaan we over en dan gaan we in die derde gaan we 5 stokjes zetten dus in deze hier gaan we 5 stokjes zetten dus 1, 2 in de derde daar zetten we 5 stokjes en dat is de eerste toer Dan hebben we hebben vijf stokjes gemaakt, nu doen we twee losse en dan gaan we twee steken overslaan en gaan we weer met stokjes beginnen. Dus we doen twee lossen in toer 1 en we gaan weer twee steken overslaan. Dus we slaan 1 2 en hier in die derde daar gaan we een stokje maken. Dus we slaan 1 2 steken over en in de derde. Nu gaan we stokjes maken. En dan gaan we vier stokjes in totaal maken op elke steek één stokje. Dus Volgende hier weer een stokje, en op de volgende hier weer een stokje, en op de volgende weer een stokje. Dit gaan we de hele tijd herhalen, dus we gaan weer twee steken overslaan en we gaan vijf stokjes in één steek maken. Dus we staan 1-2 over en we gaan in de derde 5 stokjes maken goed goed tellen 1 2 in de derde hier gaan we 5 stokjes maken 1 2 3 4 5 en we gaan twee lossen maken 1 2 en nu gaan we weer die gewone stokjes maken maar we slaan wel twee steken over deze en die slaan we over dus in de derde hier gaan we 4 stokjes maken 1 2 even kijken of ik goed insteek 4 dus alleen eigenlijk in het begin maak je die 3 stokjes want de eerste losse tellen mee dan sla je 2 steken over dan 5 stokjes 2 losse 2 steken overslaan 4 stokjes dan sla je weer 2 steken over 5 stokjes in 1 steek twee steken overslaan en twee losse en weer vier stokjes en zo herhaalt het hele patroon zich, dus je slaat 1, twee steken over en je gaat in die derde steek vijf stokjes maken in een steek slaat 1 2 steken over en in de derde daar gaan we nu oh sorry we gaan eerst twee lossen maken 1 2 dan 1 2 overslaan en we gaan 4 stokjes maken in elke steek een stokje En zoals ik hier nu geëindigd kom ik hier eigenlijk uit op die losse ketting, dus uh, het einde van de toer. En dan ga ik nog, omdat ik eigenlijk geen twee steken overslaan ha, slaan, haal, dan ga ik gewoon in die laatste steek, dus ik sla één steek over in die laatste steek. Ga ik een waaiertje maken van uh, even nadenken. Uh, nu vier stokjes omdat deze telt mee als stokje maar dit is eigenlijk het eerste stokje dus ik doe toch vijf stokjes sorry vijf stokjes in die laatste steek en dit is 5 en dan sluit je de toer tussen die losse in en de st eerste st stokje met een halve vaste en dit was toer 1 en dan zie ik je bij toer 2 dan zie ik je weer terug, tot zo dan gaan we nu aan toer 2 beginnen en toer 2 is weer twee losse drie stokjes en dan ga je weer twee steken overslaan en je maakt weer vijf stokjes boven op het vorige waaiertje en hoe dat je dat moet doen dat zal ik nu uitleggen dan weer twee lossen en weer uh, op elk stokje een stokje dan sla je weer twee steken over en dan ga je weer op het waaiertje maar ik zal het even uitleggen want toer 2 moet je eventjes door hebben als je het begrijpt is het alleen maar stokjes en lossen. We beginnen dus nu met toer 2 met twee lossen. 1 2 En net zei ik inderdaad op elk stokje een stokje. 1 2 3 want die eerste losse die telt mee dan gaan we nu twee lossen maken dus niet acht naast het waaiertje maar juist voor het waaiertje we maken nu twee lossen, en we kunnen nu ook geen twee steken overslaan maar we gaan nu in het eerste stokje van het waaiertje daar gaan we een nieuw waaiertje in zetten dus in deze eerste steek ik heb twee lossen gedaan dan gaan we vijf stokjes in maken in diezelfde steek. Je vindt het in het begin misschien raar, maar het komt echt heel leuk op. Twee. Drie. Vier. Vijf. En dan gaan we nu helemaal, het gaan we hier overheen eigenlijk. Uh, dit laten we eigenlijk gewoon zo zoals het is. En dan gaan we gewoon hier op elk stokje een stokje maken. Dus je pakt gewoon het eerste stokje, daar ga je in. En dan maak je een stokje op. Zie je, dan gaan die waaiertjes. 1 gaat links, 1 gaat rechts, 1 gaat links, 1 gaat rechts. dus tweede stokje, derde stokje, het vierde stokje, ik heb ook het patroon al uitgeschreven dus wil je het patroon kan je het bestellen via iedereen kan haken het hotmail.com of via messenger via facebook kijk we hebben nu die toer 2 die stokjes op een stokje gedaan die vier en nu beginnen gaan we weer een waaiertje maken en we beginnen met twee Lossen. 1 2 en we gaan weer op het eerste stokje van het waaiertje vorige waaiertje daar gaan we vijf stokjes maken 1 2 3 4 5. Kijk so well. of ik nog moet inzoomen, maar je ziet het zo wel. Dan gaan we meteen naar het eerste stokje van het groepje van 4. En dan sluit eigenlijk het waaiertje nice. heel mooi. Je gaat gewoon op elk stokje een stokje maken. Dan gaan we weer twee lossen doen. Naar die vier stokjes die je gemaakt hebt. Twee lossen. En weer vijf stokjes. In dit waaiertje. In het eerste stokje hebben we vijf stokjes gedaan in één stokje. Dan gaan we weer naar die groepje van 4 en daar zetten we op elk stokje een stokje twee losse in de eerste stokje van het waaiertje 5 Stokjes, dit is 5 en dan zijn we op het einde van de toer. Je kunt hier een steekmarker in zetten. Ik vind het zelf niet zo handig, want ik zie het wel, maar als je het niet ziet. Zet er dan een steekmarker in. Altijd handig. We hebben nu dus het waaiertje op dit laatste waaiertje gezet. En nu gaan we dus de toer sluiten hier tussenin. Daar steek je in. Je haalt je draad op. En je sluit met een halve vaste de toer. En dan krijg je echt een hele mooie sluiting van je toer hoor. En dat komt ook doordat je hier dus nog een baaiertje tussen hebt gezet. Dus dit was toer 2. En dan zie ik je terug bij toer 3. Tot zo. En dan zijn we nu bij toer 3. En ik pak weer even het papier erbij. Je maakt 2 lossen en je zet 3 stokjes en dan ga je weer die waaiertjes en twee lossen maken toer 3 is hetzelfde als toer 1 alleen leg ik nu even uit waar je dus het waaiertje moet maken twee lossen, weer die, die rechte lijn van die vier stokjes dan weer een waaiertje en weer twee losse dus toer 3 je begint met twee losse 1 2 dan op elke steek 1 stokje op elke stokje 1 stokje 1 2 3 en dan kom je bij zo'n waaiertje aan en nu gaan we omdat we nu aan de rechts net aan de rechtse kant een waaiertje gezet hebben gaan we nu aan de linkerkant een waaiertje zetten en meteen in die laatste even kijken of ik dichterbij moet laten zien even scherp stellen in die laatste steek in het laatste stokje van het waaiertje daar gaan we 5 Stokjes inzetten. Je kan de video ook langzamer zetten, zodat je het misschien beter kan volgen. Maar je gaat dus iedere keer, verspringt dit waaiertje dus nu doe je haak je het waaiertje aan de linkerkant de vijf stokjes en twee lossen, die mag je niet vergeten dus heb je het waaiertje aan de linkerkant doe je na het waaiertje twee lossen, heb je het waaiertje aan de rechterkant dan doe je voor het waaiertje twee lossen en dan gaan we nu weer op elk stokje een stokje zetten, kijk en dan kijk je ook echt 1 2 3 4 dat je echt dit is de juiste steek dat je 4 stokjes maakt 1 2 3 4, en dan ga je weer je draad omstaan en je gaat op het einde op het laatste stokje van het waaiertje. Daar ga je weer een stokje maken en dan krijg je eigenlijk vanzelf zo een schulpje. Omdat je daar natuurlijk eigenlijk komt hij een beetje ruimte tekort, maar dat geeft niet. Het patroon is heel leuk. Ik vind het ook heel fijn om te haken omdat ja, je kan alleen maar stokjes maken en een paar lossen. Dat is het 1, 2, 3, 4. En de laatste is 5. En dan natuurlijk nog 2 losse. 1, 2. En dan weer zijn we alweer even kijken. We op het einde van de toer zijn. Oh nee, we zijn er nog lang niet. <laughs> Ik dacht we zijn op het einde van de toer, maar dat is niet zo. We gaan nu vier stokjes maken. Eén, twee. Drie, vier. Als je dus vier stokjes gedaan hebt, dan ga je weer in drie naar het laatste stokje van het waaiertje en daar maak je vijf stokjes op 1 2 3 4 Lossen en dan ga je weer naar die vier stokjes. Ik zal even tekenen als je dus die vijf stokjes gemaakt hebt. Dan doe je in toer 3. Dan doe je dus eerst twee lossen. En dan ga je naar 4 stokjes. Die zitten dus op de vorige stokjes, die 4 stokjes. Dus toer 3, doe je ze 2 uh, lossen en dan weer 4 stokjes. En dan ga je weer in uh, het laatste stokje van toer 2. Dus even kijken, toer 2 dan is dit het laatste stokje daar zet je dus die waaier en je zet er twee losse achter en bij toer 2 heb je de twee losse aan de voorzijde gemaakt en zo herhaal je dus toer 4 wordt dadelijk hier Weer 5 stokjes op doen. Maar dan ga je ook inderdaad, net als toer 2, de losse voor het waaiertje doen. En je hebt hier dus 2 losse en 5 waaiertjes. En dan begin je weer. Je zet daarna weer, als je hiermee klaar bent met die 5 stokjes, dan ga je toch weer iedere keer. Dat klinkt altijd heel raar, maar toch weer hierop 4 stokjes zetten. En toer 2 is hetzelfde weer als toer 4, en toer 3 is hetzelfde als toer 1. Zo ga je iedere keer de herhaling doen. Dus nu zijn we met toer 3, en ik zie dat ik hier Lekker met stift op mijn witte tafel heb zitten schrijven. <laughs> maar dat uh, gaan we dadelijk wel afdoen. 1, 2, 3, 4 stokjes dus weer. En nu gaan we dus wat ik net zei. In het laatste stokje hierin. Van die 1, 2, 3, 4, 5 laatste stokje daar heb ik al even kijken. Nee, twee lossen doen we dadelijk. Dus eerst 5 stokjes. En pak even de tekeningen bij. 2, 3, die 5 hebben we net gedaan, 2 lossen en dan 4 stokjes. Vier. Vijf en twee losse. En nu zijn we nu toevallig op het einde van de toer en omdat ik dan die twee losse te veel um, opening vind doe ik nu nog omdat je op het einde van de toer bent doe ik daar geen twee lossen tussen maar sluit ik de toer meteen na het waaiertje anders krijg je bij die naad waar je over gaat hier te veel ruimte en dan zie je dat je hier met de nieuwe toer bent begonnen dus dit was toer 3 en ja toer 4 is hetzelfde als toer 2 dit is dus het patroon en ik pak nog eventjes het patroon erbij zoals het eruit ziet zie je dus de baaiertjes verspringen en de stokjes blijven gewoon boven elkaar lopen uh, dit is de eerste deel van de venna trui en ik zie je graag bij de tweede toer terug ik zou zeggen of bij de tweede uh, gedeelte ik zou zeggen graag op mijn foto klikken duim omhoog en bedankt voor het kijken en tot de volgende video tot ziens